De Noordvleugel van de Randstad is een Europese topregio... en belangrijk voor de Nederlandse economie. Een talentvolle en goed opgeleide beroepsbevolking... een goede infrastructuur... en een breed palet aan woonmilieus en landschappen... maken deze regio aantrekkelijk als vestigingsplaats. Om een Europese topregio te blijven... moeten we voortdurend investeren in voldoende en aansprekende woningen. In een goede bereikbaarheid over de weg en het spoor... ...en een unieke natuur- en recreatiegebieden. Almere gaat ruimte bieden aan 60.000 nieuwe woningen. De gemeente werkt daarom samen met de provincie Flevoland en het Rijk... ...aan de integrale stedelijke ontwikkeling van Almere... ...om bestaande kwaliteiten te versterken en de stad verder te ontwikkelen... ...als een groene, duurzame en levendige stad. Met de aanwezige Pioniersgeest zoeken we in het ruimtelijk en sociale domein naar vernieuwing... op het gebied van cultuur, onderwijs, economie, bereikbaarheid, recreatie, sport en duurzaamheid. Naast gebiedsontwikkeling en bereikbaarheid werken we de komende jaren langs vijf programmalijnen. De eerste programmalijn richt zich op het hart van de stad... dat we doorontwikkelen tot een goed bereikbaar bruisend stadshart. Met een uitstekende stationsomgeving, winkelcentrum... En een aantrekkelijk weerwatergebied. De tweede programmalijn richt zich op het doorontwikkelen van hoogwaardig en divers onderwijs, zoals de Flevo Campus. Hierbij werken we samen met onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven en leggen we de verbinding met de arbeidsmarkt. De derde programmalijn sluit aan bij de ambitie om in 2022 zowel energie-neutraal als afvalloos te zijn. Samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven willen we hier koploper in zijn. We werken aan oplossingen tegen voedselverspilling, zetten afval om in grondstof en zoeken naar duurzame energiebronnen. De vierde programmalijn zorgt voor een toeristisch-recreatieve impuls. Voor de inwoners van Almere en de regio ontwikkelen we een uniek kustgebied... waar recreatie en cultuur in en rond het water samenkomen. Daarnaast creëren we mogelijkheden om de natuur van het Nationaal Park Nieuw Land van dichtbij te beleven. Langs de vijfde programmalijn geven we verdere invulling aan onze traditie van vernieuwend wonen in Almere. Jaarlijkse experimenten rondom innovatie, transformatie, duurzaamheid en betaalbaarheid zorgen voor groei en beweging op de woningmarkt. Zo bouwen we samen aan Almere 2.0.